Als het dus aan jou ligt, dan zullen we dus hier bijvoorbeeld ecstasy tussen de schappen vinden. Ja, of in ieder geval dat je het hier gewoon kan kopen. Nou, als jij zelf een ecstasy-pil of pillen gaat maken, dan ben jij dus strafbaar. Jij maakt de eigen pillen. Ik maak mijn eigen pillen. Ik heb het nog meegenomen om te kijken hoe dat dan uit eigen tas of klaar is. Hoi en welkom in aflevering 3 van MDMA. Ik ben, zoals je weet, al een tijdje aan het onderzoeken wat voor een effect het op de samenleving zou hebben als ik mijn eigen duurzame ecstasy-pil op de markt breng. En nu staat er iets heel spannends te gebeuren. Ik wil namelijk weten hoe ecstasy normaal gesproken gemaakt wordt. Dus leek het me logisch om dit te vragen aan de mensen die op dit moment ecstasy maken. Een ecstasy-producent dus. Nu heb ik die niet onder mijn sneltoets staan en ook niet per se in mijn contactlijst. Maar na wat heen en weer gebeld, via via aan het nummer van een Ecstasyboer weten te komen. Dus ik bel hem op, met mijn vingers gekruist en hij zegt, is goed, wat wil je weten? Hallo. Hallo. Zit je goed? Zeker. Ik heb uh, geen idee hoe jouw werk er precies uitziet. Zou je, zou je me kunnen vertellen wat jouw werkzaamheden precies zijn? Mijn werk is heel erg breed. Ik ga me bezig met de inkopen van grondstoffen het produceren van drugs. Dus ik ben ook de, de klok in het lab. En uh, ik ben ook verantwoordelijk voor het klantenbestand. Dus waar ik naartoe ga en van de tevoren deals daarvoor te vinden. Dus jij maakt je eigen pillen? Ik maak mijn eigen pillen, ja. Ik heb ook wat meegenomen om te kijken hoe dat dan uitziet als het allemaal klaar is. We hebben hier een kleine verzameling van bepaalde pillen en MDMA. Een kleine verzameling? Een kleine verzameling. En als je praat over de werkzame stof, dan zit hier MDMA in. Dit is... MDMA? Ja. Een beetje bruinige, dikke kristallen. Mag ik ruiken? Ja, nou, goed, schoentje naar anijs. Oh ja. ja. dat heeft wel een anijsig uh, geurtje. En hoeveel pillen produceer jij? En, uh, als, als je echt een aanvraag doet voor ook een specifieke stempel, dan praat je over 50.000 pillen. Het gaat vanaf 50.000. Dan kan je eigen stempel kiezen van degene die beschikbaar zijn. En de stempel, dan heb je het dus over de vorm en de kleur van de pil. Ja, ja precies. Ja. Hoeveel verdien jij eigenlijk? Uh, ik wil niet te veel verdienen. Ik wil wel gewoon mijn leven zelf kunnen blijven leven. Ik vind een bedrag tussen de 7000 en 15000 wel genoeg. Als je meer gaat verdienen, hou je niet meer gelukkig uit. En dat per maand, of per, per maand? Per maand. En dat zit eigenlijk nog aan de onderkant van wat je zou kunnen verdienen met werk als wat jij doet? Ja, je kan tonnen per week verdienen. Tonnen per week? Ja. Ja, ik ga het ook proberen. Ik ga ook proberen om, uh, om een duurzame XTC-pil te produceren. Maar ik moet natuurlijk ook een recept ergens dan maar vandaan plukken. Want ja, ik kan niet zo aan de bel trekken van hey, kom maar even helpen. Het is heel lastig om aan het recept te komen. Ja, is dat zo? Om echt uh, van iemand dit te leren heb je geluk nodig. En je moet ook wel echt een achtergrond hebben. Anders denk ik dat je zelf gaat tegenkomen in het proces. Ik wil dus ook mijn eigen ecstasy gaan maken, maar hoe strafbaar ben ik dan eigenlijk bezig? Om daarachter te komen heb ik afgesproken met strafrechtenadvocaat Zara Bouvadis. Welke wetten overtreed je als je MDMA maakt? Als je MDMA maakt overtreed je in ieder geval de opiumwet. En om meer specifiek te zijn, artikel 2 van de opiumwet. Want daarin is het vervaardigen, oftewel het produceren van alle stoffen die op lijst 1 staan... ...strafbaar gesteld. Maakt het dan nog uit hoeveel je het maakt? Dat maakt voor, bijvoorbeeld voor een uiteindelijke straf wel uit, hoeveel je hebt gemaakt. Maar sowieso, het maken van ecstasy maakt niet per se uit of het nou één pil is of ja, duizend pillen, is gewoon strafbaar. Ja. Wat voor straffen kun je krijgen als je MDMA maakt? Dat hangt eigenlijk af van allerlei omstandigheden. Bijvoorbeeld hoeveel je er maakt, of je het dan een keer eerder hebt gedaan of niet. Maar de rechter die houdt in ieder geval altijd richtlijnen aan. En uit die richtlijnen blijkt dat je zelfs voor het maken van een kleine hoeveelheid MDMA al een fikse taakstraf kan krijgen. En dan denk je wellicht, nou zo'n taakstraf is nog wat te overzien. Ik ga wel een paar uur schoffelen. Ja. Maar ja, je moet ook denken aan de andere gevolgen die je dan hebt. Dat je een strafblad hebt. Dus dat wordt voor eeuwig vastgelegd dat jij de opiumwet hebt overtreden. Ik wil uh, een duurzame ecstasypil op de markt gaan brengen. Of in ieder geval kijken wat er voor nodig is. En, ja. Dan moet ik het ook gaan maken, MDMA. Hoe strafbaar ben ik dan als ik dat samen met een chemicus en een lab doe, uh, die dit voor mij doen? Nou, als jij zelf een ecstasypil of pillen gaat maken, samen met een professionele maker, dan maken jullie beiden schuldig aan het vervaardigen van een verboden stof. Namelijk MDMA. En als jij daarin ook een bijdrage levert, dus hierin heb, ben jij met het idee gekomen om dat te gaan doen. Met een mastermind. Ja, eigenlijk wel. Uh, dan ben jij dus strafbaar. Ben je niet gewoon uh, ons... Uh... Jullie gaan bijstaan? Ja, ons onder je hoede nemen. Nou ja, als, als jullie problemen krijgen met de politie, mogen jullie me altijd bellen. Oké, okay, ook ik ben dus strafbaar bezig als ik MDMA ga maken. Daar ging ik ook al wel van uit, maar alsnog wil ik weten wat er allemaal voor nodig is om die pil te kunnen maken. Is er veel nodig om ecstasy te kunnen maken? Hebben we het over een, een, een ruimte vol met apparaten of zijn dat er een handjevol? Wat... Nou, um, als je naar de productie van MDMA kijkt of van ecstasy wat jij nu zegt, dan heb je hebt heel veel stappen die je kan doen. Ben je als zakelijk dus bedrijf iemand die MDMA opkoopt van een laboratorium? Dan een ga je alleen tabletteren en uh, dan heb je heel weinig ruimte nodig. Ga je alleen de MDMA produceren? Dan heb je ook kleine ruimte nodig, maar ga je vanaf het begin produceren. als dus je uiteindelijk ook MDMA hebt en zelf moet gaan uh, tabletteren, dan heb je wel een grote ruimte nodig. Tijdens het productieproces van ecstasy heb je ook te maken met afval, chemisch afval. Wat lastig te verwerken is op een legale manier, omdat je, ja, dan gaan mensen vragen stellen. Ja, precies. Dump jij uh, je drugsafval in, uh, in het bos of in een riool? Nee, nee daar ben ik heel erg op tegen. Ik ben heel erg tegen het dumpen van afval, omdat we leven met z'n allemaal op één planeet en die planeet moeten zo schoon mogelijk houden. Wij werken op kleinstalige basis, zeg maar, waarbij we heel weinig drugsafval hebben en dat we over tijd op verschillende rioleringen gewoon dumpen met alleen de inhoud van het afval, dus ook geen plastic of iets. Waar zou jij het liefst met je drugsafval heen gaan? In juist waar dat je daar met je oudertje met een jerrycan heen kan rijden... en zeggen van nou, voor je wel voor een dat kost van 500 euro. En dat zou ik dan betalen. Ja? Ja. Wat moet er veranderen, zodat er ooit op een legale manier ecstasy gemaakt kan worden? En hoe kan de consument dan vervolgens deze ecstasy kopen? Thijs Roes, drugsjournalist voor onder andere De Correspondent... schreef hier in 2016 al een stappenplan voor. Als het dus aan jou ligt, dan zullen we dus hier bijvoorbeeld ecstasy tussen de schappen vinden. Ja, of in ieder geval dat je het hier gewoon kan kopen, ja. Of het dan echt zo hier moet liggen, dat je het gewoon eruit pakt en uh, ja, net als een uh, biertje of zo meteen uh, kan afrekenen en klaar, denk het niet. Ik heb het gevoel dat er iets meer drempels zullen zijn, maar in principe gewoon dat het legaal te verkrijgen is ja, in de winkel. Hoe ziet dat stappenplan eruit? Ja, eerst moet de wet veranderen. Want op dit moment hebben we eigenlijk alleen maar soft en hard drugs en die... Het staat helemaal door elkaar, want sommige dingen die niet dodelijk staan, zijn zoals LSD, staat bij harddrugs. Sommige dingen waar je echt wel veel te veel kan gebruiken, staat op softdrugs, zoals dus wiet bijvoorbeeld. Als je die wet hebt veranderd, ja, dan komt de rest eigenlijk vanzelf. Uh, legale productieplek, winkels waar je het kan verkopen, goed opgeleid personeel. En dan nog maatregelen als nou ja, minimumleeftijd, uh, geen reclame ervoor. ...lagere dosering van die pillen dat is, denk ik ook wel belangrijk. Dat het niet van die superzware 200 milligram pillen... Dat zijn, dat maar dat heb je dan in peintjes. de hand natuurlijk. Ja, dan kan je allemaal... Kijk, nu is gewoon de, de nullijn. Niks mag. Gewoon alles wat je... Al, al deze voorstellen zijn. nee, mag niet. Ja, daar kan je niks mee. En als je, zodra je die wet verandert in meer nuance, nou, dan, dan vormt die hele wereld zich daarna, daarnaar. Dan ligt het uiteindelijk in een winkel als deze. Ja, ja. Um, hoe gaat het er dan aan toe? Jij even achter de toonbank ja, staan? Ja, nou, ik, ik heb het idee dat het niet hier zo tussen al die spullen ligt. Er, er, er zijn misschien andere ja. snuisterijen die ermee te maken hebben. Hallo. Hallo? Ik uh, ben op zoek naar ecstasy. Ja, nou, dat kunnen we dan in de toekomst hier uh, verkopen. En dat is hier, uh, staat hier op de menukaart. Je hebt eigenlijk maar één ding en dat is, en, uh, dat is uh, Ecstasy. Ja. Maar je kan hier kiezen, wil je nou de 30 milligram pil of de 50 milligram pil? Wat moet er allemaal gebeuren voordat ik die pil, zeg maar, mee de winkel uitneem? Jij komt hier binnen. Ja. De, ik vraag aan jou... Heb je de test al gedaan? Heb je de MDMA-test al gedaan? Nee, je hebt de MDMA-test nog niet gedaan. Oh, Oké, okay. nou, dan kan je twee dingen doen. Of je neemt uh, nu een half uurtje om hem uh, daar achterin uh, te doen. Dat is gewoon op de computer. en Dan krijg je een soort QR-code dat je hem gehaald hebt. Ja, en dus die test die bestaat dan uit vragen die je voorbereiden ja. op het gebruik van een middel als bijvoorbeeld MDMA. Exact, exact. Denk je dat mensen daarop zitten te wachten? Ja, dat tuurlijk. Mean, dat... ja? ja, tuurlijk. De, kijk, mensen kijk, mensen zitten niet te wachten op gedoe. Maar als je kijkt naar hoeveel gedoe we op dit moment hebben en dat je dan dus daarna iets verzint waardoor iedereen een klein beetje inschikt en we een systeem hebben dat gewoon werkt. Ja, ja dan is het toch tegen die drugsdumpingen, tegen die criminelen, tegen de jongeren die overlijden, dan is het toch gewoon een no-brainer eigenlijk. Hoeveel moet dit gaan kosten? Want ik kan me ook <lacht> voorstellen dat als de keuze de is ja, 5 euro op straat of hè, laten we zeggen een tientje hier gereguleerd. Ja, als ik uh, skere student ben zou ik het wel weten. <lacht> dat is wel een goede vraag. Want als je de prijs te hoog maakt, dan gaan mensen gewoon weer naar de dealer toe. Dus er is een, er is een soort balans. Ja, die moet je vinden. Ja, ik weet het niet, want ik denk dat op dit moment is het een paar euro. Ja, tientje of zo, zoiets. Dan heb je op dat moment heb je dus een keuze. Ga ik voor de criminele, niet geteste, uh, veel te zware pil? Of ga ik voor die nette, laaggedoseerde pil? Ja, ik zou het wel weten voor die paar euro. Volgens Thijs Roes zou een legale en duurzame ecstasy pil 10 euro moeten kosten. En het is een beetje pionieren, maar hier alvast een rekensommetje. Op dit moment betaal je gemiddeld 4 euro voor een illegale ecstasypil. pil Tel daar dan een euro bovenop voor het duurzaam verwerken van het drugsafval. 2 euro voor de politie, zodat zij de ecstasy-criminaliteit kunnen blijven bestrijden. En dan nog een euro naar voorlichting en verslavingszorg. Daar komt dan die 21% verplichte btw bovenop. En voilà, een heel mooi tientje waar we ook nog eens allerlei problemen mee kunnen tackelen. Win-win. Maar zijn mensen wel bereid dit voor hun ecstasy-pil te betalen? Tijd voor een stukje marktonderzoek onder de ervaren gebruikers. Welkom bij het MDMA-dilemma! Het dilemma van deze keer is vrij simpel. Ga je voor de rode bal, dan betaal je slechts 4 euro. Maar draag je wel bij aan de criminaliteit en natuurvervuiling. Drukstempen, En je weet niet precies wat er in je pil zit. Al kom je daar wel snel genoeg achter. Criminaliteit, ah! Maar ga je voor de groene pil, dan weet je wel precies wat erin zit. En dat niet alleen, je draagt ook nog eens niet bij aan die criminaliteit of die drugstumpen. Lekker, toch? Betaal je wel 10 euro voor. Wow. Yay! We hebben onze allereerste kandidaat. Wat is je naam? Ik ben Tim. Hey Tim. Hoi. Hoe is het? Ja, goed. Oké, okay, kom, door naar het spel. De keuze is heel simpel. Hoeveel wil jij betalen voor een pil? Is dat... 4 euro, dan ga je voor de rode bal. Of 10 euro, dan ga je voor de groene bal. Wat zegt je eerste gevoel? Ja, goedkoos natuurlijk. Ja. Tim, dan wil ik er wel bij vertellen dat als jij voor de rode bal kiest... ...dat jij indirect bijdraagt aan criminaliteit en natuurvervuiling. Daarbij weet je ook niet precies wat erin zit. Schikt dit je keuze af? Ja, tuurlijk. Je gaat sowieso voor je eigen veiligheid in de stad. Ja, dan ga ik wel voor het tientje in ieder geval. Oké, okay, ja. gooi hem erin. Ja. Gooi hem erin, Tim. Goed en floe. Een hele makkelijke keuze en hele makkelijke Hoezo dan? Ja, geld zat. En ik geef, best wat, voor het milieu. Ja? En, de, Dus de, ik ging voor die de goede andere natuurlijk. Nee. Nee, oh ja, ik ging, ging, ik die ging voor die andere nee, nee, nee. Nee. Ik wil wel weten wat erin zit. En kan je je keuze onderbouwen? Blijvende tot studenten. Ga jij voor de pil van 4 euro of voor de pil van 10 euro? Ik denk voor 10 euro. Want? Beter voor het milieu. Oh, oh, oh, hey! Tijd voor nieuw nieuwe stand. We hebben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tegen 1. Wie heel erg? Nee, doe. Ik denk niet dat het zou doen. We, We moeten die die streng die zijn. Die ja. Kijk. En waarom vind je het belangrijk om, om dat tientje dan neer te leggen in plaats van die 4 euro? Uh, nou, geen drugscriminaliteit. En dit is de laatste, yay! Volgens mij is het duidelijk, de meerderheid heeft gesproken... en vindt het geen probleem om een tientje te betalen voor een duurzame pil. Volgende week zet ik alles op alles om die duurzame ecstasy-pil te maken... Wow. en breng ik geheel in stijl een bezoekje aan de politiek. Krijg ik nou drugs van jou? <laughs> Stop hem maar snel in je zak. In de tweede kamer. Sorry. What the fuck? Maar, maar, Wat ben je mee bezig, man? <laughs> dit durf jij gewoon.